Ik hou mijn boekverslag over de ik verdwenen van, van Lisa Thompson en Mike Logan. De schrijfster of de auteur is Lisa Thompson. En dit is Lisa Thompson, de hoofdpersoon van het boek. De hoofdpersoon van het boek is Max. Mijn favoriete plek van het boek is bij Jack. Uh, omdat Jack een uh, kast heeft met bijzondere spullen. Tijdlijn en emoties. En dan beginnen wij dat Max straf krijgt en daardoor mag hij niet naar het schoolfeest. Maar hij wil heel graag naar het schoolfeest, want daar komen namelijk zijn idolen. Het probleem. Um, Max, en dit is een probleem, een stukje van het probleem. auto super hard aan rijden, dat zie je ook hier op het plaatje. Um, dit was mijn boekverslag over de dag dat ik verdween. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doei!